Ja wat ik vaak ook mis zie gaan is dat ze een paar video's maken en dan stoppen ze omdat het te veel tijd vraagt en dan levert het te weinig op omdat ze alleen een video delen en die ook niet echt strategisch delen en dan gaat het ook niet voor je werken ja dan dan zullen mensen reageren van god wat, wat een leuke video of wat mooi maar dat zijn niet de reacties die je wil tenminste ja om mij gaat het niet om dat mensen denken van oh, wat een mooie video. Ik heb liever dat ze een, een afspraak inplannen om met mij in gesprek te gaan. Maar ja, één video met één video ga je niet het verschil maken. Dat is net zo goed als dat je één keer naar, naar een netwerkbijeenkomst gaat... ...en dan verwacht dat mensen meteen zaken met je willen doen. Zo werkt het gewoon niet en zo werkt het ook niet met een video. Ja, je, en mensen moeten gewoon vertrouwen in je gaan krijgen. En Vaker van je horen en zien, en op een gegeven moment overtuigd raken van jouw expertise. En ja, één video, daarmee ga je niet het verschil maken. Maar ja, dat is. Dit, dit vraagt ook gewoon, natuurlijk, doorzettingsvermogen. Om, om door te gaan waar, waar, waar anderen stoppen. Ja. En het is, uh, ja, niet. Uh, je hebt eigenlijk nooit je dag voor, voor video, want er zijn altijd. Um, ja, andere dingen te doen of andere dingen die belangrijker zijn, of ja, zit niet goed, of nou ja, wat voor excuus je dan ook hebt. Maar, ja, de kracht van herhaling, hè? daar gaat het om, volgens mij.